Clubhouse Twitter Spaces Insta Live Rooms, wat jij moet weten. En dan begin ik met Clubhouse. Deze enorm populaire app die sinds maart 2020 beschikbaar is, heeft in korte tijd miljoenen nieuwe gebruikers. Deze app draait om live audio ruimtes. Simpel, snel, toegankelijk en heel populair dus. Alhoewel de Android versie wel is aangekondigd, is Clubhouse momenteel alleen voor iOS gebruikers... En alleen op uitnodiging. Geen wonder dat Twitter met Twitter Spaces is gekomen. Deze functie is momenteel in de testfase. Twitter Spaces is vergelijkbaar met Clubhouse, ook live audio ruimtes. Hier met 10 sprekers in één kamer en geen limiet aan luisteraars. Slechts enkele gebruikers kunnen op dit moment zelf audio ruimtes aanmaken. Maar alle Twitteraars kunnen meeluisteren. En dan de Instagram live Rooms. Nou, je hoort het al aan de naam: ook dit is live, maar dan met video. Er kunnen tot vier sprekers in één live sessie. Verder is het behoorlijk vergelijkbaar met eerdere livestreams waar je met twee accounts in kon. In Instagram Live Rooms komen ook shopping en fundraising opties, wat het dan weer voor organisaties en bedrijven interessant kan maken. Maar wat vind jij? Instagram Live Rooms, Twitter Spaces of Clubhouse? Laat een reactie achter onder deze video. En voor meer videotips, check fv.nu video.